Hi Mirjam, vlogt welkijkers! Ik ben Mirjam, de... En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar de nieuwe video. En nee, het is helaas nog geen zaterdag. Dat klopt, het is woensdag. Maar dit is een extra video, want... Uh, ja, ik heb gewandeld. Dat doe ik natuurlijk wel vaker, zoals mijn vaste kijkers weten. Maar ik heb nu gewandeld met een speciale gast. Ik vind het een speciale gast, namelijk Marion. Ik zag op Facebook een bericht voorbij komen uh, over Marion. En ik dacht meteen, daar wil ik meer van weten, daar wil ik bij zijn. En dat heb ik ook gedaan. En in deze video gaan jullie zien waarom. Ik zeg veel kijkplezier. Yeah, yeah, cool. Een beetje horen zo. Of... Ja, kan je horen. Oh, gelukkig. Ja. Ja. Ik, uh, ik kwam het bericht van uh, Belinda tegen op Facebook. En toen dacht ik van ja, dat vind ik leuk, daar wil ik bij zijn. Maar hoe kom jij met Belinda in contact? Uh, ik ken Belinda van uh, als vrijwilligste van Samen Paren. Ja. En ik ken Belinda ook van de band Meets Choir. Okay. Uh, nou ja, dat is eigenlijk dan weer voor uh, weer. Uh, ja, eigenlijk heeft het allemaal met uh, samenvaren te maken. Ja, want jij kent samenvaren ook niet? Omdat ik uh, in 2016, op de tweede reis van Samenvaren, ben ik als gast mee geweest. Oké. Okay. Uh, via Via had ik over samenvaren gehoord. En. Uh, nou ja, na lang aarzelen ben ik uiteindelijk meegegaan. Ja. Een weekje aan boord van een, van een schip van de PWA, de prins Willem-Alexander. Ja. En ja, ik was alleen met twee kinderen thuis, dus het was wel even een organisatie. Ja. Ik was nog nooit eerder weg geweest zonder mijn kinderen, dus in 16 jaar tijd. Maar nou, die kon ik gelukkig onderbrengen en toen ben ik... Ja, meegegaan. Ja. En wie was dat? hoe was dat? Ja, heel bijzonder. Uh, wel heel erg in het begin dat ik dacht, oh, wat heb ik mezelf aangedaan? Want ik ken al die mensen niet. Ik kende niemand. Nee. Er waren toch ook wel mensen die kenden al andere mensen aan boord. Ik niet. Ik kende niemand. En, uh, maar goed, en ik vond het heel lastig om afscheid te nemen van mijn kinderen. Dus was echt wel even huilen aan boord. Maar uh, ja, ik ben wel heel uh, positief en optimistisch, dus uh, ja, nou, uh, ik heb wat uh, kennis gemaakt met wat mensen ja. en uh, ja, ben die week ingegaan. Ja. Dus, en wat, wat, wat, wat doe je daar dan precies op die boot? Uh, nou, de boot samenvaren, misschien handig om dat eerst te vertellen, ja. is voor uh, vrouwen met borstkanker. Ja. Om die eigenlijk een verwendweek aan te bieden. En uh, er kunnen vrouwen zijn die uh, net weten dat ze borstkanker hebben of vrouwen die uh, onder behandeling zijn op dat moment of vrouwen die inmiddels uh, borstkanker hebben gehad, Borst, uh, vrouwen die uh, al uh, twee keer borstkanker hebben gehad ja. of uitzaaiingen hebben. Uh, allerlei uh, verschillende fases van de ziekte zeg maar. Ja. Uh, allerlei verschillende leeftijden ook. Wel allemaal vrouwen ja. en... en die krijgen dus uh, van Stichting Samen Varen zonder eigen bijdrage dus anders als bij de zonnebloem bijvoorbeeld, ja. Uh, ja krijgen gewoon een verwendweek aangeboden. Dus een week waarin alles kan maar niks moet ja. en je wordt eigenlijk verschrikkelijk in de watten gelegd en uh, ja, je krijgt de aandacht Aandacht maakt eigenlijk het verschil. Dat zegt ze ook hiero, op het logo. Ja. En dat is ook zo. En dat is denk ik ook prettig om uh, ja, vrouwen te ontmoeten die in dezelfde situatie zitten of hebben gezeten als jij, denk ik. Ja, alhoewel me dat eerst heel erg tegenhield om op de boot te ja, gaan. Dat mag ook. Want uh, ik wil eigenlijk zo min mogelijk uh, met kanker bezig zijn. Ook, ja. En dus dat is wel even een andere mindset. Maar... Uh, ja, ook dat valt eigenlijk mee, want je hebt het niet zoveel over kanker als dat je van tevoren denkt. Nee. <laughs> het gaat niet heel de week over kanker. Nee, dat snap ik. Nee, dat, ja, dat, iedereen zit daar om de hele onderdeel te vergeten, denk ja, ik. Ja, dus soms natuurlijk wel, hè. Maar uh, ja, je, je lacht ook gewoon heel veel. Ja, je huilt ook, je maar je lacht ook heel veel. maar dus het is wel een band, want jij lacht en je huilt samen. Omdat je ja. Weet je waar ja, waar je ja. Ja. En ja, je kan er van alles en nog wat doen, uh, je kan er creatief bezig zijn, uh, je kan er yoga oefeningen doen. En zingen dus? En zingen kan je, daar zat Belinda natuurlijk ja, er, voor ja. op de boot. Uh, je kan uh, uh, je op laten maken, de? je kan gemasseerd worden. Er was bij ons ook een fotoshoot. Kijk daar. Uh, dus als je helemaal mooi opgemaakt werd en je haar in de krul. Bij mij, ik had allemaal pijpenkrullen. Gewoon een keertje om gek te doen. En dan krijg je een fotoshoot. Dus dat is ook hartstikke leuk. Daar heb je ook mooie foto's van. Ja, ja, ja. ja. Er worden inderdaad dan weer foto's. Ik heb nog steeds contact met uh, de fotografen. Lena. En uh, ja, gewoon eigenlijk waar je gewoon zin in hebt, kan je doen. Er is zoveel wat aangeboden wordt. Je gaat regelmatig van de boot af. Iedere dag leg je aan op een bepaalde plek ja. en dan kan je uh, een wandeling gaan maken ja. of uh, je gaat uit eten. Er worden al die vrouwen uitgenodigd in een restaurant. Ja. ja, en allemaal gratis. Dus mensen bieden dat ook spontaan aan. En Ada is natuurlijk daar wel de drijvende kracht achter. En uh, ja, die moet zorgen dat er centjes binnenkomen ja. en dat er... Uh, ja, vrijwilligers aan boord zijn. En toen dacht jij, ik ga lopen. Nee, nou, ik, ik liep altijd al. Ik heb al een paar keer ook twee keer twintig kilometer gelopen. En, uh, maar ik steun al vaker samen varen. En toen dacht ik opeens, en we weten niet meer wanneer dat moment was. Maar opeens ontstond het moment. Om uh, me twee keer dertig kilometer met mijn vriendin op te hangen aan het goede doel samen varen. Ja. Ik dan, hè? zij niet, maar ja. ik wel. Ik nou, ga het verhaal gisteren aan mijn moeder. ik Ik heb hier Dus die krijg je straks ah, van mij. Ah, ja, yeah. zeker. Nou, zo gaat het vandaag als dit verhaal vertel. Ja. Yeah. soms is soms het het lastig, want ik ga de grond erover pakken. Maar in dit geval wordt het goede doel Ja. Ja, en uh, als de mensen kijken naar deze video, waar kunnen ze jou dan steunen? Uh, via Facebook kunnen ze me volgen. met de naam Mario Brot. M-A-R-I-O-N. B-L-O-N. En uh, ja, dan kunnen ze berichten naar me sturen of messen. En dan uh, geef me rekening, ik me een rekening Of ik kan een tikje sturen, want dat doen ik ook veel mensen. Maar ik ben voornamelijk voor het positieve. Ik denk ook dat dat, uh, uh, dat het beste is om te doen. Ja, nou, ja, ik wou net zeggen, het is natuurlijk niet zo dat de mensen die positief zijn, met name dan over, over, overleven. En mensen die dan overlijden, die zijn dan niet positief genoeg geweest. Of zo. Dat, zo werkt het natuurlijk niet. Maar uh, ja, je wil wel zeg maar, de jaren die je nog hebt, dat hoop ik echt, want het gaat eigenlijk heel goed nu. En uh, ja, dat je ook dan gewoon kan leven, ja. want anders heb je eigenlijk al geen leven meer. Wat staat er nou nog bovenaan je lijst om nog te doen? Uh, Parachuetspringen, want dat is nu al een paar keer niet doorgegaan, of vanwege het weer of omdat ik toch niet zo uh, goed in mijn vel zat. Okay, ja, ja. Dus uh, dat staat echt nog wel uh, op mijn verlanglijstje. En uh, wat ik trouwens ook nog wel heb gedaan, want wat ik graag wilde, was een cabriootje op de kop tikken ergens. Met ja. zo'n open dakje. En dat heb ik inmiddels ook gedaan. Dus er zijn nog wel veel dingen. En we zijn ook met de cabrio hier. Oké, okay, lekker. Dus inmiddels ja. uh, kun ik al een aantal dingen van het lijstje wel uh, afstrepen. Maar wat er nog steeds blijft staan, dat is eigenlijk de parachute sprong uh, maken. En misschien ga ik dat doen samen met iemand anders die ook uh, uitbehandeld is. is uh, Natasja, ook iemand van de boot. Ja. En daar heb ik nog steeds veel contact mee. En uh, ja, zij wil dat ook heel graag, dus wellicht dat we dat met z'n tweeën uh, gaan doen, uiteindelijk. En dat gaat niet om de kosten, want dat, dat, uh, dat is geen probleem. Maar het gaat meer om uh, hoe is het weer, uh, kan ik ja. en uh, hoe gaat het met uh, mijn lichaam. He? Maar dat zou ik nog wel willen, zeg maar. Dat uh, spannend is spannend. Uh, ja, er te zijn te steeds komen steeds ook wel weer andere dingen waarvan ik denk... Uh, ja, ik heb heel erg toegeleefd nadat mijn oudste 18 zou worden. Toen woonde ik nog in Gouderach, waar, waar we ons huis hadden. En uh, toen werd hij 18, die is nu inmiddels 21, en toen hebben we een nachtfeestje gegeven met mijn oude buurvrouw. Daar zorgde ik ook een beetje voor. En toen zei ze tegen mij van, nou, dit heb je toch maar mooi gehaald. want Dat was toen inmiddels al twee jaar of zo aan de gang. En uh, nou, nu is je volgende doel is om de jongste, zeg maar, 18 te zien worden. Ja. Nou ja, Die is nu 16, die is in mei 16 geworden. Dus uh, ja, nou, ik denk dat het wel gaat lukken. Soms denk ik, ik word gewoon 80. Nou, is... Ik heb nog zoveel dingen die ik wil doen eigenlijk, dat, uh, die tijd heb ik gewoon nog nodig. Ja. Ja, ja, ja, ik heb echt ook wel een boekje waar ik vaak dingen in opschrijf, ook vervelende dingen die, waar ik iets mee moet. Ja. En dat boekje heet Shit is Done. Okay. Dus iedere keer als ik dan iets daarin opschrijf, dan heb ik dat afgewikkeld en afgedaan en dan denk ik hup en weer door. Ja, ja. Ja, en samen bevaren vind ik gewoon een heel goed doel. Ik vind het nog wel aardig om te vertellen. Ik kan dit jaar niet doorgaan, de knoop is doorgehakt yeah. vanwege corona. Yeah. Ja, en ze, een ade heeft al die vrouwen moeten bellen uh, om het nieuws te vertellen. Yeah. En dat was toch wel heel heftig en emotioneel, want yeah. ja, iedereen begrijpt het. Maar ja, sommige vrouwen zijn zo ziek, dat de vraag of ze volgend jaar dan nog daarbij kunnen zijn, yeah. dat is maar, ja, dat weet je dus niet. Dus zij wil wel gaan proberen om voor die vrouwen, ik weet niet precies wat, daar is ze mee bezig, om toch iets te kunnen betekenen, zeg maar in november, wanneer normaal ja. de vaarweek was geweest, ja. om iets speciaals voor die vrouwen wellicht te kunnen doen. Ja. Nou, daar is ook weer geld voor nodig natuurlijk. Ja. Of sponsors. Heb je dus, yeah. Ja, dus nee, maar, ja, ik zei ook tegen haar, ik heb haar van de week nog gesproken om de spullen op te halen. En toen zei ik, ja, weet je, je kan het of voor volgend jaar gebruiken. Of wellicht om nu die vrouwen, iets extra's voor die vrouwen te kunnen doen. Ja. Ik heb net een hele gezellige wandeling gehad met Marion Blon. En uh, ik vergeet dus zelf een, uh, dat geld te geven, maar die ga ik nog even maar een tikkie overmaken. Want dan ga ik gewoon even zeggen dat ze mij een tikkie moet sturen. En ik weet niet of jullie het gehoord hebben, ik hoop dat de video wilde een beetje leuk zijn en dat het geluid goed is. Want uh, het waaide nogal. Maar anders uh, moet ik dat gewoon een beetje knippen en plakken. En nu ga ik even wat drinken, want ik heb het dorst gehad. Hi! Wat super dat je er nog bent. Wat vond je van de video? Wat vind je van Marion? Wat vind je van de stichting? Ik wil het allemaal graag horen. Ik vind Marion... In ieder geval in één woord geweldig, want 60 kilometer lopen uh, is niet niks, voor een gezond persoon is het al niet niks, als ik naar mezelf kijk, uh, laat staan voor iemand met borstkanker. Ik heb al eerder Stichting Samenvaren gesteund, uh, want dan heb ik met Band Meets Quire meegedaan, daar ging ook een gedeelte van naar Stichting Samenvaren, en nu steun ik ze gewoon weer. Want ik vind het gewoon een geweldige stichting. En zoals je weet, een stichting uh, moet het hebben van giften. Die krijgen geen subsidies of wat dan ook. Maar als ik het mis heb, dan hoor ik het graag hieronder uh, in de comments. Ik vind, ik vind het een bijzonder mens. Het is gewoon een, een super bijzonder mens. Ze zal zichzelf wel niet zo heel bijzonder vinden, maar ja... Ik heb er gewoon geen woorden voor. Meer dan een geldbedrag geven kunnen we niet doen. Uh, om die dames... Even van de ziekte af te leiden. Want wat is er nou mooier dan je een week te laten verwennen om even je ziekte te vergeten? Ja, wil je weten wat we, wat we met z'n allen hebben opgehaald? Abonneer eventjes hieronder, klik op het belletje. Want dan krijg je een notificatie als er een nieuwe video geüpload wordt. Want ook daar ben ik bij, 19 en 20 september, als het voor het echtje gaat lopen. Ik hoop dat we de 1000 euro gaan halen. Doe je mee? Help je mee? Ik zeg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Toedels!